De Piratenpartij staat voor een leefbare en duurzame gemeente. Een gemeente waar we veilig, gezond en prettig samen kunnen leven. Waar inwoners hun woning en openbare voorzieningen goed kunnen bereiken. Met gratis openbaar vervoer, te voet, met de fiets of met de auto. Een gemeente waar groen wel in het dagelijks straatbeeld hoort en zwerfafval niet. Onze gemeente als thuis voor ons en voor de generaties na ons. Zelfvoorzienend en onafhankelijk. Een leefbare gemeente met ruimte voor vrijwilligersinitiatieven, kunstenaarscollectieven, repaircafés en hackerspaces. Dat is wat Utrecht leefbaar maakt. Toegankelijkheid bij design Voor een sociaal en rijk leven zijn mobiliteit en toegankelijkheid onmisbaar. De gemeente heeft een ruimtelijke strategie Utrecht 2040 neergelegd. Wij maken ons hart voor een volledige herziening van dit document. Juist bij iets met zoveel impact is het van kritisch belang dat we rekening houden met alle burgers. Als Piraatpartij willen we dat de gemeente sociaal adviseurs gaat benoemen. Deze sociaal adviseurs komen uit groepen waar de mobiliteit en toegankelijkheid ernstig beperkt zijn door hoe wij onze stad inrichten. Mensen die blind, doof, rolstoelgebonden, neurodivers of anderszins beperkt zijn, zijn de enigen die ervaren wat er nu misgaat. En daar moeten we meer mee doen. Niet praten en oplossen achteraf, maar in de beleidsfase al zorgen dat we problemen voorkomen. Toegankelijkheid bij design als de nieuwe norm in stedelijke ontwikkeling. Het uitgangspunt van elk ontwerp moet zijn dat alles toegankelijk is. Vooraf moeten geïnventariseerd worden naar de wensen van de gebruikers. Er moeten bewuste keuzes worden gemaakt. Keuzes kunnen achteraf gemotiveerd worden. De processen moeten inzichtelijk worden. Bij elk ontwerp moeten belangenorganisaties zoals Solgu betrokken worden. Mobiliteit het huidige beleid waarbij alleen mensen met een nieuwe leesdure auto de milieuzone in kunnen is een ernstige beperking van de mobiliteit van mensen. Als we daadwerkelijke vergroening willen moeten we daar ook ambitieus in durven zijn en niet met halve maatregelen komen die vooral gevolgen hebben voor iedereen die onder het sociaal-economische gemiddelde moet leven. Daarom zijn wij als Piratenpartij voor echte hervorming. Begin met gratis openbaar vervoer voor iedereen. Op deze manier vergroten we de levendigheid van de stad... en wordt de mobiliteit weer toegankelijker. Als wij vervolgens verder kijken naar de 21e eeuw... zien wij zelfrijdende voertuigen... die jou van de transferia rondom Utrecht direct naar jouw bestemming brengen... en vervolgens weer iemand in de buurt oppikken. De busbanen kunnen gemakkelijk omgevormd worden naar kleine snelwegen waar deze zelfsturende EV's over kunnen rijden. Als wij Utrecht echt op de kaart willen zetten, dan laten we zien dat we geloven in een duurzame toekomst voor alle bewoners van Utrecht. Energie-onafhankelijke stad Utrecht als energie-onafhankelijke stad, dat is geen romantisch vergezicht, maar iets dat we samen kunnen realiseren. Elk dak in Utrecht benutten voor zonnepanelen, micro-windturbines door de hele stad en micro-waterturbines waar de waterlopen dit toelaten. Daar waar zonnepanelen geen opties zijn, is groen dat altijd. Als we samen inzetten op een plan voor vergroening van Utrecht, dan kiezen we samen voor groene straten, groene daken en een groene stad. Afval Afval is een ouderwets woord waarmee we verwijzen naar alles wat we nodeloos weggooien, terwijl het hergebruikt kan worden. Het is een goede stap dat we in Utrecht van gescheiden inzamelen naar eindscheiding gaan, waardoor er veel effectiever gescheiden kan worden. Maar hergebruik zit niet alleen in de afvalstromen. Repaircafés, kringloopwinkels en deelinitiatieven zorgen ervoor dat onze ecologische voetafdruk vele malen kleiner kan worden. Er zijn al veel goede initiatieven op dit gebied en als gemeente kunnen we dit nog veel beter faciliteren. Milieu, klimaat en klimaatverandering De aarde is een levend organisme. Een organisme dat op een andere tijdschaal leeft dan wij. Over de eeuwen heen heeft zij CO2 uit de lucht gehaald en in de grond gestopt. Wij mensen hebben het gepresteerd om heel veel van die CO2 in circa 100 jaar weer terug de atmosfeer in te branden. Dat heeft consequenties, want de aarde is niet gewend aan snelle veranderingen. Sinds het begin van de industriële revolutie hebben wij geen rekening gehouden met de kosten die we naar de volgende generaties hebben doorgeschoven. Nu wordt gas ineens duur, hout wordt duurder, alles wordt duurder, omdat de werkelijke kosten van onze vooruitgang nu zichtbaar worden. De grote inflatie staat voor de deur. Het is vijf over twaalf wat betreft het voorkomen van de ergste gevolgen van klimaatverandering voor ons en onze wereld. Daarom moeten we nu in actie komen. We kunnen de schade nog steeds beperken en onze wetenschappers en techneuten laten bouwen aan technologie die de aarde kan helpen haar balans te hervinden. Energie nog steeds wordt er te veel kolen, olie en hout verbrand. Hoewel het aandeel hernieuwbare energiebronnen stijgt, gaat het nog te traag. Het probleem is dat hernieuwbare bronnen zo veranderlijk zijn als het weer, want de wind waait niet altijd en de zon schijnt niet de hele dag. In feite wordt er genoeg opgewekt, maar we slaan niks op. De energie die nu uit je stopcontact komt, wordt ook op dit moment opgewekt. Alles wat we niet gebruiken is letterlijk verloren energie. De oplossing is opslag. Als stad kunnen we veel meer doen aan het opslaan van de hernieuwbare energie. Hierin zijn veel ontwikkelingen, zoals de basaltaccu, warmte- en grondpompen, flow, zwaartekracht of solid-state batterijen. Utrecht moet actief aan de slag gaan om een energieopslag te worden, eerst voor haarzelf en daarna voor heel Nederland. Er zijn al technologieën die bijzonder goedkoop zijn en nu al toepasbaar op bijvoorbeeld het stadsverwarmingssysteem. Deze is nu in handen van een private instelling. Echter hoort een verwarmd huis bij een warme stad. Daar zou geen winst op gemaakt mogen worden. Ook moeten jonge ondernemers en uitvinders gestimuleerd worden om gebruik te maken van alle energie van de stad. Denk aan microturbines en zonnecollectoren. Er wordt heel veel geïnnoveerd, maar er is geen ruimte voor mensen om met alternatieven te komen. De grote jongens hebben de markt stevig in handen. Wij willen dat de kleine ondernemers de ruimte en bescherming van de gemeente krijgen om te innoveren. Utrecht bruist van de energie. Die energie kunnen we gebruiken om onze huizen, kantoren en bedrijfspanden van energie te voorzien. Het opwekken en opslaan van energie voor en door de stad biedt ruimte voor vele duurzame projecten. We hebben in Utrecht heel veel oppervlak waar energie opgevangen kan worden. Als we alle daken volleggen met zonnecollectoren, hebben we genoeg energie om de stad te verwarmen en af te koelen. Als we al die energie opslaan, hebben we genoeg voorraad voor donkere dagen en creëren we een overschot aan energie die we kunnen delen, met de rest van de provincie en het land. Voedsel. Er is veel groen in Utrecht, dat moet allemaal onderhouden worden... en dat kost ons een hoop geld. Maar er zijn ook veel mensen die graag een stukje groen zouden willen... om te gebruiken als tuin. Bijvoorbeeld om voedsel te kweken of om gewoon een mooi tuintje te maken. Mensen moeten de verantwoordelijkheid kunnen krijgen voor stukken groen waarop ze de vrijheid krijgen om te tuinieren. Zo besparen we kosten op de gemeentetuinen en hebben mensen de vrijheid om te tuinieren. Ook moet de gemeente bewoners ondersteunen en subsidiëren om lokale groenten en kruiden te gaan kweken op gemeentegrond. Het moet voor ondernemers makkelijker gemaakt worden om die kweek te verkopen aan restauranten of op een boerenmarkt. Ook moet er voedsel gereild kunnen worden ...waarbij er wel voldoende aandacht blijft voor hygiëne en veiligheid. De keukens in de buurthuizen moeten weer door bewoners kunnen worden gebruikt om voor de buurt te koken. Voedsel verbindt en is een eerste levensbehoefte. Een gezonde stad eet gezond en met elkaar. Biodiversiteit De natuur is een complex organisch systeem waar we zuinig op moeten zijn voor onszelf en onze kinderen. De laatste eeuw hebben we op de pof geleefd. De kosten die ons comfort met zich meebracht, hebben we doorgeschoven naar de volgende generaties. En de rekening komt nu. Biodiversiteit is enorm belangrijk voor de gemeente. Een gezond ecologisch systeem bevordert het welzijn en kent belangrijke regulerende functies. Denk aan de rol die gevarieerd groen speelt bij het zuiveren van de lucht, het vangen van stof het verbeteren van de waterafvoer, het reguleren van de temperatuur en het dempen van geluid. Gevarieerd groen verbetert het vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven. Het ontwikkelen van een volwaardig biodiversiteitsbeleid voor onze karakteristieke stadsnatuur biedt dus kansen. De inwoners van de stad spelen een belangrijke rol in het behalen van de biodiversiteitsdoelen. Dit begint natuurlijk in en rondom eigen huis en tuin. Maar de inwoners van de stad kunnen ook bijdragen door kennis te delen bij beleidsontwikkeling en door mee te werken aan het inventariseren en monitoren van de aanwezige stadsnatuur. De Piratenpartij wil een stadsnatuurmeetnet realiseren waarmee burgers en lokale groeperingen waarnemingen door kunnen geven, zodat er beter zicht op onze biodiversiteit ontstaat. De gegevens in deze databank dienen als open data beschikbaar te zijn voor burgers, wetenschappers en andere gemeenten. Naast de ontwikkeling van biodiversiteitsbeleid dient ook het beheer van de aanwezige natuur meer aandacht te krijgen. De Piratenpartij staat voor natuurlijk bermbeheer en een maaibeleid met oog voor de natuur en biodiversiteit, zodat insecten die het steeds moeilijker hebben, zoals hommels en bijen, de ondersteuning krijgen die ze zo hard nodig hebben. Met een online maaikaart kunnen inwoners worden geïnformeerd over hoe, waar en wanneer er precies wordt gemaaid. In het kort. Toegankelijkheid bij design. Gratis openbaar vervoer in heel Utrecht. Utrecht voor energieopslag. Stimuleren van lokale innovatie door kleine ondernemers kweken en tuinieren op gemeentegrond, een volwaardig biodiversiteitsbeleid ontwikkelen, een stadsnatuurmeetnet introduceren.